Hey, hallo, hoi, leuk dat je weer kijkt. Misschien heb je mijn filmpje van de week gezien waarin ik een oproep deed aan alle alleengeboren tweelingen om hun verhaal te delen. Ik heb ontzettend veel leuke reacties gekregen, maar het zijn alleen maar vrouwen die gereageerd hebben. Dus bij deze een oproep aan alle mannelijke alleengeboren tweelingen of ook zij hun verhaal willen delen. Wil je weten waar ik naar refereer? Hieronder uh, zal ik de link plaatsen naar het andere filmpje, dan weet je precies wat ik bedoel en... Nou, het zou leuk zijn als ik ook een reactie van jou krijg. Doeg!